Gewoon mensen op straat die zeggen van, hé, hey, top, weet je wel, dat doe je ook nog wel af en toe. Mensen, duimpje omhoog, steken en alles, je bent goed bezig in alles, dus... Uh... Veel mensen die hebben waardering voor je werk, ja, zeker. wel dat is altijd fijn om te horen, toch, dat het gewaardeerd wordt. Fijn dat je komt en... En dat ze natuurlijk ook wel eens een extra lening hebben van, ik ja, ben blij. En, en dan, uh, ja, dan komen mensen die staan voor het raam te kijken en te doen. En dan, uh, dan zie je ook die duimpjes zo, als je die bak op hebt gepakt. Ja, dat is gewoon superleuk. De laatste keer uh, moest ik een plaatsen in Den Haag. En dat was allemaal krap, krap, krap. En auto's voor me en die man zegt, ja, hij zei, ik denk dat je hem om een keer ik zei, nou, laat mij nou maar gewoon gaan. Ik zeg, dat komt best wel goed. Ik zit in de stuur in die auto, dus, uh, nou, het is me gelukt. Hij zegt, nou, pet je af. En die container stond binnen. Je maakt echt wel uh, mensen blij, weet je, dat, dat, dat merk je ook gewoon. Die container is vol en dan, uh, ja, we fixen het en dan, uh, ja, dan zijn die klanten toch wel blij.